Hey Pascal, superleuk dat je er wil zijn. Uh, voor afscheidsmomenten hebben we in de maand januari het thema uh, bloemen. Nou moet ik bij jou zijn, want jij doet zoveel met bloemen. Dat klopt Bouwkje, Wil jij jezelf een klein stukje introduceren Pascal, met wie je bent en wat je doet? Ja, Bouwkje, leuk dat je mij hiervan vraagt. En, uh, uh, ja, ik ben bloemist en daar ben ik al 26 jaar. Pascal, wil je mij vertellen hoe je omgaat met het maken van rauwbloemwerk? Uh, als ik in gesprek zit met, uh, met mensen uh, voor, uh, voor rauwbloemen, dan uh, probeer ik altijd de sfeer te proeven van wie iemand was. Daarin uh, schep ik altijd al een beeld uh, over kleur en vorm. Uh, soms dan maken we nog niet eens iets met bloemen, maar juist met planten of met andere uh, natuurlijke materialen, als het maar bij de persoon past. Ja, wij hebben een aantal keren samengewerkt. Ja. Uh, Eén keer vond ik ook echt bijzonder dat we in een theater de dienst hadden. Waarbij ik had gehoord dat jij als bloemist en dat je ja. een hele sfeer en setting op het podium in dat theater zou creëren met de spullen in hun huis. En dan kom ik weer in dat theater en dan staat daar dus een, heel, een hele setting voor mij. Dat ik denk, hoe krijgt die man dit voor elkaar? Ja, ja, ja, ja, mooi dat je dat ook zo ervaren hebt. En de familie ervaart het ook zo. Ze kwamen binnen. En uh, ze schoten meteen vol. Eigenlijk stapten we gewoon hun huiskamer binnen en haar atelier. En het mooie was, al was haar lus en haar leven. Dus ik zit bij die mensen op gesprek. En het ging nog niet eens meer over bloemen. Het ging over uh, haar mooie uh, knutselwerken. zeg maar. En dat stukje hebben we heel erg kunnen vertalen in dat theater. Uh, waardoor het heel persoonlijk en heel eigen werd. En als we dat kunnen bereiken, Bouwtje, ja, dan, dan word ik daar zo gelukkig van. Dat, dat we mensen die steun kunnen bieden. Dat we dat voor elkaar krijgen. Fantastisch. Ja. In dat geval begrijp ik het ook nog extra, waarom mensen dat ook willen laten vastleggen op foto. Zo'n album uh, kun je dan ook nog extra uh, aandacht geven uh, ja. met het fotograferen van bepaalde elementen. Zo ja. weet ik nog dat uh, de pannenkoekplant was natuurlijk uh, helemaal je van het, want die, uh, ja. die, die verstekte ze zelf telkens weer. Ja, die hebben we ook op de kist verwerkt. Ja, die mocht niet ontbreken, Bouwkje. Nee. nee, natuurlijk niet. Weet je nog, die keer dat we die uitvaart hebben gedaan, dat strand. Uh, ik was erbij dat strand zand op de kist gestrooid. En je had nog schelpjes die je daar extra bij legde. Uh, want alleen maar het stuk op de kist plaatsen was niet voldoende voor jou. Nee, klopt. <coughs> ja. Wat heb je toen gedaan? Wat heb je voor, voor iets gemaakt? Nee, daar ging het uh, continu over. En ook het laatste weekend wat ze we samen hadden, hadden ze een zeeland doorgebracht. En de strand, de zee, en dat is dan een complete plaatje klopt met licht en geluid en de goede dienst. De goede fotografie uiteraard. En, en je hebt die details, dan maak ik het wel helemaal af, dat sfeertje. Ja, ze dus heb ik ook een keer van een, een, een, een meneer die uh, jarenlang een bouwbedrijf heeft gehad. Heb ik gewoon stenen gestapeld, bakstenen, en een kruiwagen geplaatst. Het gaat niet altijd om de, alleen om de bloemen. Het gaat om het totaalplaatje. Wat dan moet kloppen. Maar volgens mij heb jij uh, bij de dame die werd, was terminaal ziek. En zij lag beneden. En de huiskamer keek uit over de tuin. En heb jij in de tuin een winterlandschap gemaakt? Ja. Uh, Dat is de, natuurlijk ook een heel bijzondere opdracht. Ja, die vergeet ik ook nooit meer. Ja, ik weet het goed. Uh, mevrouw lag te slapen. Maar we zijn heel stil met een paar mensen. De tuin ingeslopen, de gordijnen lagen dicht, ze lagen in de erker, en uh, zoals gek op de winterefteling. En die kon ze niet meer zien. En uh, toen hebben vrienden, beste vrienden van hun geregeld dat wij dat winterse, dat uh, winterefteling-achtige in de tuin zouden maken. Echt, uh, ja, een complete tafel gedecoreerd, windlichten. Dus die gordijnen gaan open. Mevrouw wordt wakker en de gordijnen gaan open. En dat is een van haar laatste belevingen geweest. Dat ze keek naar de winterlandschap. Naar de wow. winter Efteling-achtige. Ja, ik krijg daar nu nog steeds koud van als ik daar aan denk. Ja, dit klinkt eerder nog als zo'n... Zo uh, wat wensambulance doet voor mensen hun laatste wens. Ergens nog naartoe. Ja. Ja. In plaats van dat ze er niet meer naartoe is gegaan, heb jij het bij haar thuisgebracht. Ja. Wauw. Ja. ja, en dat maakt ons werk heel mooi, hè, uh, Dat kun jij beamen. Dat uh, gevoel heb je natuurlijk met fotografie ook. En van overtuigd dat wij eh, ook een stukje ondersteuning bieden in dat, in dat stuk. Als wij dat heel goed kunnen doen, dan kunnen wij heel veel ondersteuning bieden in het rouwproces. De, de complete sfeerbeleving speelt wel een steeds grotere rol. Het belangrijkste is dat, dat je je gevoel volgt. Er zijn etiketten van vroeger uit. Er moet een rouwlint aan. Uh, het stuk moet uh, dit zijn. Uh, er moet helemaal niks. En uh, ik maak complete kistexofficieringen. En soms is het met een paar enkele bloemen op de kist ook al mooi. De tip die ik kan geven, is kijk heel goed naar wat je zelf graag wil geven en wat bij die persoon past. Van dat uitgangspunt werk ik. En alles is goed, hè? voor iedereen is goed, als, als het maar past bij jouw gevoel. En dat vind ik heel belangrijk. All right. Nou ja, volgens mij uh, hebben wij heel wat uh, al gedeeld met onze mensen die hier uh, naar mogen luisteren en kijken. Super gaaf, dank je wel. Jij ja, ook, dank je.